Elon Musk en nou, Stephen Hawking ook, dat zijn natuurlijk uh, mensen tegen wie ik ook opkijk. Zeker Elon Musk als het gaat als een ondernemer, wat hij doet met Tesla en met zijn, met zijn raketten. Het is geen computerwetenschapper. En Stephen Hawking is ook fantastisch als het gaat over zwaartekracht en, en, en zwarte gaten. Vertrouwt die man blind, maar het is geen computerwetenschapper. Zo vaart zal het niet lopen als wat die twee heren uh, beweren. Dus, dat is wel de reden dat ik nu ook de nationale AI-cursus uh, ben gestart. Om in ieder geval op zoek te gaan naar de feiten. Je hebt één discussie, dat gaat over kunstmatige intelligentie. En zodra je die discussie voert, dan kom je in een bepaald terrein terecht. Wat is nou intelligentie en, en wanneer is iets intelligent? Uh, kan je een machine dat soort dingen leren? Kan die gevoelens ontwikkelen? Dat is één terrein waar ik graag kom. Maar dat is heel ver weg in de toekomst. Het is een theoretisch iets, het is een zoektocht naar een manier om machines slim te laten lijken. Dat andere terrein, de praktijk, waar hebben we het nu over... en waar gaat het de komende vijf jaar over, dat gaat over machine learning. Dat gaat over manieren dat we computers hebben leren leren. We hebben geen idee wat een mens mens maakt, hoe een mens eigenlijk intelligentie ontwikkelt. Laat staan dat we het kunnen programmeren. Dus waar ik het over wil hebben, is dat domein over leren van data. Wij houden ons dus niet bezig met dit terrein, met dat, dat vage spirituele verhaal. Wij zitten bovenop de zelflerende systemen. Wij helpen onder andere Heineken is klant, maar ook Talpa of het ministerie VWS. Die helpen wij om in hun data, inderdaad, eh, om daar systemen omheen te bouwen... die kunnen voorspellen of die kunnen klassificeren. Dus die één ding heel goed kunnen.